Rogier, wat ja. kan je mij allemaal vertellen over de décolleté? Ja, wat er mis mee is. Wat er mis mee is, uiteraard. Ja, precies. <lacht> uh, nou, uh, de problemen met het décolleté worden soms al samengevat met de duivelse fontein of de Devils fountain. Zo. Dat is eigenlijk dus dat, het als een, dat die rimpels zich ontspruiten als een fontein uit de borst. Nou, en uh, uh, die kan je gewoon goed behandelen. Oké. Okay. Goed, het kan natuurlijk ook altijd hyperpigmentatie en roodheid. Andere en dingetjes van, dus. kunnen ook bij de decoratie. En mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Welke ja. behandelingen? Ja, over het algemeen, van voor de Devil's Fountain zijn fillers hetgene wat je moet doen. Uh, dat heb je oppervlakkige of uh, zachte fillers en je wat diepere of uh, wat meer volumineuze fillers. Ja. Voor diepere rimpels kan je gebruiken. En uh, ja, uh, voor Plexer! Flexers kan, ja, kan je ook doen. En uh, om gewoon die rimpels ook wat te egaliseren. Nou, ja. Voor de huid, voor huidschade. Ja, ja, ja kan de je, pigmentatie. Kan je peelings of... Uh, uh, uh, Kruis, dat gebruiken. soort dingen. Ja. En, ja, goed, dat is goed op te lossen. Oké, okay, duidelijk. En mensen die de behandeling ondergaan, wat, uh, wat kunnen die verwachten? Ja, afhankelijk van de rimpels of van het middel wat je kiest, uh, houdt het veel jaar tot anderhalf jaar aan. Okay. En uh, bij uh, de peelings moet je soms wel bijhouden, want het komt soms wel eens terug, maar het mm -hmm. kan ook wel eens permanent zijn. Maar dat is ongeveer, ja, ik schat zo in een een half jaar of twee jaar, dat je zo, zo moet. Um, nou, als je dus uh, last hebt bij je van onder andere rimpels, dan kan je dus fillers gaan gebruiken. Dat is een hele goede oplossing. Het kan ook zijn dat het uh, met huidpigmentatie en zo te maken heeft. Dan is bijvoorbeeld een peeling ook een, uh, een optie of het gebruik van een crème bijvoorbeeld. Ja, zeker. En de plexor. plexor. plexor.